Hoi, ik ben Wouter van Voice. En zoals je ziet, achter mij is het kantoor vandaag helemaal leeg. Alle collega's zijn vandaag een dagje thuis aan het werken. Ik ga er zo meteen een paar opzoeken om te kijken hoe dat is. Hey Miranda. Hey Wouter, leuk dat je er bent. Dankjewel. Hé, hey, hoe is het werken bij jou in je achtertuin? Ja, uh, perfect. Heb je nog een tip voor mensen? Um, ja, zorg ervoor dat je laptop altijd goed is opgeladen. En een uh, headset die je kan koppelen aan je app is ook wel heel fijn, want anders moet je hier echt zo'n uh, draaitje spannen. Oké, okay, hele goeie. Hey Joris. Hey. Ben je lekker in de tuin aan het werk? Ja, is helemaal prima zo. Lekker briesje erbij, zo prima. Kan je het wel wat zien op je scherm zo? Ja, ik heb uh, het contrast verhoogd van mijn laptopscherm en dan uh, kun je zelfs met uh, flink wat zonlicht erop, kun je gewoon nog uh, zien wat er allemaal gebeurt. Oh, goede tip. Ja, dacht ik ook. Dus als je dat ook wil, moet je gewoon even googlen hoe het werkt met jouw laptopmerk en dan even, even opzoeken. Top! dacht ik. Dat laatste knip ik eruit. Ja. Hey Ritske, dit is een mooie gewoon binnen. Ja Wouter, maar na het werken duik ik wel gelijk het zwembad in in de achtertuin. kan je even uitgaan. <laughs> hey, en hoe ben je nu bereikbaar voor je collega's en ja. onze klanten? Uh, ik zit in een belgroepje. Uh, en daarom ben ik gewoon bereikbaar. Als collega's of klanten daarheen bellen, dan gaat hij thuis mijn telefoon winkelen. Oké, okay, en hoe zorgen dat het toestel nu niet op het werk, uh, op kantoor overgaat? Ik kan via mijn gebruiker. In de klik- en plugin kan ik mijn bereikbaarheid aanpassen op de telefoon die ik thuis gebruik. Cool. Cool. Woe! Altijd en overal bereikbaar.